Stef en Stefje had een idee. Ja. Het is wel anders dat ze oh, ja. ook iets gaat zeggen. Het is een beetje kansloos dit ja. vandaag. Ja, nee. Oké, okay, vertel. Moet we opnieuw beginnen of nieuw? Nu hoor, ga je maar gewoon door. Nou, ik had dus het idee. Nou, ik had het idee. Zeg eens, dit is de goede zin. Nou, mijn idee was om uh, Tess of Boris te laten rijden. En Boris is een uh, pony, een Welspony, die wij al een tijdje hebben. Die hadden we. Uh, samen met zijn broertjes van dezelfde vader, die hebben ondertussen een ander baasje gevonden. En Boris houdt nog hier. Die heeft een tijdje in de Lease uh, gestaan, daar heb ik ook, uh, Rebecca al verteld. Ja. Um, nou, dat ging met wisselend succes. Dus eigenlijk met de laatste leaser besloten van, nou ja, oké, okay, we gaan wat anders doen. Het is een hele getalenteerde pony. Maar een getalenteerde pony met, uh, die ook gewoon graag wil werken en wat leiding nodig heeft. Dus ja, daar zochten we een, zoeken we eigenlijk een andere ruiter voor. Nou, was. Ja, heb ik het met jou overlegd wat dat voor Tess iets is? En dat, uh, dat vonden we eigenlijk wel wat. En wat zou een reden kunnen zijn voor Tess dat het handig is als ze twee ponies gaat rijden? Uh, nou, hoe meer uur je op een paard zit en ernaast doorbrengt, uh, hoe meer ruitengevoel je ontwikkelt. Dus hoe meer verschillende... een soort uh, nog een slag sneller? Nou, het zal niet, sneller gaan, niet per se sneller in tijd gaan, alleen je ontwikkelt je ruitengevoel beter, je voelt meerdere paarden en ponies. Uh, ja, dat kan eigenlijk alleen maar voordelen opleveren. Dus, dus eigenlijk ben zij het een hele slechte of een heel gevaarlijk of vreemd paard is. Okay. Ik weet niet, maar, goed, maar gewoon een normale ponyspaar is ja. een goed idee. Ja, uh, het is een heel ander soort, ja heel ander, maar het is wel echt een ander soort pony, pony. als uh, blondie. Boris is 6, hij heeft L2 al gelopen. Hij heeft dan nu een jaartje Lies uh, achter de rug, daarin ook nog wel wat proefjes gelopen. maar ja, het zal niet zeggen, het gaat niet slecht, maar hij heeft gewoon iets meer leiding nodig. Oké. Okay. Hij en... leert Tess nu wel heel goed met Blondie, dus Zeker. ik denk dat het mooi aansluit. Is dus voor haar een oefening en voor Boris is het fijn om één ruiter te hebben. Ja. Oké. Okay. En dan? Nou en dan is het. Uh, nou ja, dan ligt het natuurlijk wel een beetje aan het, hoe het gaat. Als het natuurlijk heel goed gaat, dan. Uh, nou, dan houden we hem nog even aan. En het, is in, je, ja, het is gewoon wel de intentie dat hij verkocht moet worden. Dat is gewoon een gedeelte van wat wij doen: uh, paarden aanrijden en weer verkopen. En daar is deze pony ook voor okay. uh, in de eerste instantie aangeschaft. Oké. Okay. En zijn drie broertjes die zijn al ja. naar nieuwe eigenaren ja, toe. Klopt. Uh, waarom Boris niet? Boris is nog niet verkocht, omdat er eigenlijk steeds een andere bestemming voor hem was. Er was dus, uh, twee keer iemand die een lease pony zocht, of uh, wat ervan ik dacht dat het een hele goede match was. Maar daarnaast moest hij dan wel een aantal dagen in de menezenles lopen en dat blijkt dan niet de beste keus. Oké, dus het is echt een pony voor één iemand? Ja, één of twee, maar in ieder geval op dezelfde lijn en altijd hetzelfde. Maar nu is het dan eigenlijk zo, dan wordt hij eigenlijk één dag heel goed gereden en dan moet ze heel hard haar best doen om te zorgen dat hij aan het eind van de les heel fijn loopt. En dan de volgende dag, dan zit er iemand op die toch denkt, nou die borst. Die vind ik misschien toch een beetje spannend, omdat ik er nog nooit op gezeten heb, of ik heb misschien een hotdag gehad, of ik heb niet zo heel veel zin om heel hard mijn best werken. te doen, hè? want dat, dat mag natuurlijk ook. Ja, en dan de volgende dag denkt hij, ja, maar ik hoefde gisteren niet, dus waarom zou ik dan vandaag wel wat gaan doen? Dus hij heeft een wat consequentere ruiter ook nodig? Ja, gewoon elke dag hetzelfde gewoon. Hij moet gewoon lekker in het ritme en dan komt dat gewoon helemaal goed. Nou, heel goed. Ik ben heel benieuwd naar Boris. Ja. Zullen we eens naar hem gaan kijken? Ja, laten we het okay. doen. Oh, dit is dus Boris. En Boris wordt 6 dit jaar. Hij heeft uh, L2 gelopen vorig jaar. En ja, hij is bruin, hij is wels En zijn vader is Niadomos Polero en zo. Moeder weet ik even niet, dat moet ik even opzoeken. Uh, ja, dat is Boris. En voor de rest is hij bruin en uh, die achter twee voetjes. Dus we gaan even Tess halen. En dit oh, is eigenlijk een trainingspony. Oh, leuk! Dat verwacht niet van mij. Nou, dat je voor hem zorgt alsof oh. het je eigen pony is. Oh. En dat je er. Uh, nou, we gaan natuurlijk gewoon begeleiden, net is dus met Bonnie. En ja, dan uh, als het goed gaat, gaan we wedstrijdjes rijden. En dan is het wel de bedoeling want... dat hij verkocht wordt. Maar dat wil ik niet. Nou, dan mag je hem zelf kopen. Dat mag ook. Kijk daar een zetjes te Oh, nou dan moet ik even een andere regeling bedenken. Denken. <laughs> denken. Uh, Boris heeft nu ijzertjes voor de allereerste keer en uh, je moet ze eerst een dag aan laten wennen voordat ze het echt want ze snappen het natuurlijk nog niet van er zitten ineens ijzeren dingen onder mijn voeten en uh, daarom ga ik vandaag ook niet met hem rijden want ik zou eigenlijk vandaag met hem gaan rijden maar dat doe ik morgen denk ik ja of woensdag, of woensdag ligt er een beetje aan en met Blondie ga ik ook gewoon grondwerk doen en dat soort dingen. En ik denk dat, het, dat ik dat ook ga proberen met Boris. Zo, ik ben aangekomen op de arkhoeven En dat betekent dat hier ook Boris staat. Oh, je bent niet verder. Oh. Ja, bent en dat zelf. betekent dat Boris hier ook staat. Dus ik ga met Boris uh, en Blondie ga ik even tutten. Heel keurig. En ja, dan wil je dat hij weggaat, maar rustig. Juist. Nou, dan gaat ze aanlijnen. nu gaat ze oefeningspunten doen. Maar moet je luisteren. Is dit wat je wilde? Ja. Oké. Okay. Eerst zeggen dan. Stop. Nee. Nee, mijn -Nee. plek. De... Juist. Mijn plek. Teruit, Terug. Terug. Duwen. Juist. Goed zo, Tess. Duwen. Dus je moet je wel terug zeggen. hè? Je moet wel de, de commando's gaan leren. Zo, mijn moeder is even bezig met Blondie. Ik hier bij Boris. Hallo Boris. Hij heeft niet heel veel interesse in me. Oh, toch wel? Een liuw Boris. Hey. Mijn moeder is even bezig met blondie, die is even aan het logeren. Jawel. Zag ik nog even bij Boris kijken? Van Jacob, die is van Bukas, mag ik een dekentje voor Boris uitzoeken. En het wordt een waterdichte en een therapie. Maar, we moeten eerst even zijn maat gaan opmeten. He? Want hij mag niet te groot zijn. Nee, en ook niet te klein. Nee. Maar vooral niet te groot. Maar vooral niet te groot. Nou, ga maar meten. Halverwege de borst tot ze komt. Oké, okay, let zo. wel. Hou je pas. Tot ze nog niet zo gespire binnen. <laughs> Boris? Ja, hij luistert wel heel goed. Hij gaat in ieder geval achteruit. Uh, ja, ik ga het wel even filmen, anders vergeet ik het. Sorry, wat doen we hier? -hi. Nee, ik neem hem recht. Zelfs bella naar dat Ja, dat had ik wel verwacht. 1,15. Oké, okay. 1,15. Ja, Die 1,15.